Oh, jongens. Ik ben al wel even wakker. Jongens, um, wakker worden. Opstaan. Jullie zijn de laatste mensen die in dit dorp over zijn gebleven. En jullie moeten nu met ons naar de prison toe. Snel, opschieten. Oh, fuck. Oh, Hey, buddy. Hoi. Oh my god. Die mensen hebben ons zo goed geholpen. Opschieten, snel. Hey, rustig gaan. Ik ben net wakker. Ja. Zie, zie je de zon niet staan? Het is net, eh. Uh, we zijn net allemaal wakker, man. Jo. Ah. Oh. Waar zijn eigenlijk alle andere mensen in? Weet je dat, woody? Oh, ik zag daar met een twee handen. Oh wow, shit. Wat? Wat? Um, jongens, what we is? nemen een omweg. Holy shit, wat de fuck is daar gebeurd? Uh, er zijn, zijn bommen ingeslaan. Fucking uh, Nou, we gaan een omweg nemen. Zeg, euh, waarom euh, hebben jullie ons eigenlijk gevangen genomen? Iedereen die niet meehelpt aan de oorlog is een gevangene. Maar, ja, we zijn gewoon een beetje gevlucht van de oorlog, weet je. We hebben daar niet echt veel mee te maken met de oorlog. We, we waren gewoon een normaal leven, leiden. Ja, als je de oorlog ontvlucht, ben je een verrader. Punt ah. uit. Oké. Okay. Ik vind het wel een beetje raar. Ah. Ja. Weet je. Holy oh shit, what the fuck is dit? volgt <sighs> iedereen nog? Hé hey, jongens, volg. Oh. Oh shit. Oh, dit is wel een goede zo te zien. Oké okay, jongens, opletten. Oh my god, het hele bos zijn brand. Voorzichtig. Oppassen. Oppassen jongens. Als je oh, niet mee werd, dan word je door je kop heen geschoten. Dus, eh... Uh, Verhaker, wat is hier gebeurd? Wat is er zo... We hoorden daarnet... Oh, fuck. Ja, er zijn een paar bommen ingeslagen. Zodat ik zien dat ik dadelijk in de wilde prison gebombardeerd word. Ja. Ja, dat, eh... Uh... Dat loopt een slecht einde af. We zijn nog maar net terug oorlogsgebied in, eh... Ja. Yes. Wacht maar. Oké, okay, we gaan jullie rustig in de cel doen. Uh, daar zitten jullie uh, voor nu even veilig. Hoe lang zitten we eigenlijk? Dat uh, weet ik niet, het hangt er echt vanaf uh, hoe lang de oorlog doorgaat. Oké, okay, vloedje en ripweep. deze cel in. Mo moet, moet ik echt met hem? Ja, Maar Daarin. Hierin. Oké, okay, body hierin. Uh, Oké, okay, een nieuwe dag. Even zien, is er al wat... Oh, er staan veel guards buiten. Hoi, Rufabe. Hoi, hoi voetje. Ja, hoi. ben even aan het kijken... Ja, er is niet echt veel veranderd vandaag. Nee, niet veel, nee. Wa waarom ben je altijd zo actief en. In... Ja, gewoon zo. Wat moet ik anders doen? Waarom zit ik met jou in de cel? Oh. Het is al rot genoeg dat we zijn opgepakt uit dat dorp. Ja, inderdaad. Ja, ja, inderdaad, ja. Ah, oh, mensen, mensen, mensen. Wat, wat doet die guard er eigenlijk op de hout? doe mistig, oké. Wat? worden allemaal naar de binnenplaats gebracht. Wie niet luistert, wordt door zijn kop geschoten. Begrepen? Ja. Oké, okay, mooi. Volg ons maar. Goedendag allemaal. Jullie zijn de nieuwe groep gevangenen van deze prison. En er wordt van jullie verwacht goed mee te werken. Anders volgen er gevolgen. Begrepen? Jo. Ja. Ja. Ja. Ja. Doe maar weer. Een deel van onze gevangenis is een opvangkamp. Het is voor jullie verboden. Begrepen? Ja. Ja ja ja, ja. ja. ja. ja. ja. Altijd voor jullie gezorgd voor jullie veiligheid. Ondanks jullie proberen te ontsnappen, zijn de guards gericht raak te schieten. Begrepen. Uh, uh, ja... ja. Uh, denk het? Oké. Okay. <coughs> Bedankt voor het luisteren. Jullie krijgen genoeg te eten. Eindelijk. Lopen! Ja. Ja, eindelijk, man. Jezus. Hij ah, is echt zo smerig. Ja, waarschijnlijk wel het smerigste eten. Ja. Net zoals gisteren. Oh. Echt... Echt eten hier is echt... Echt heel vies. Ik ga even daar zitten. Dit oh. allemaal. Hey, Oscar. Hi. hi. Uh, waar blijft het eten? Ja, waar blijft het eten, toch? Niet als je jullie. Oh. Maar ik zeur niet. Ik heb gewoon honger, hoor. Ja, ja. Ik wil wel eten, ja. Oh. Je hebt mijn bordje opgepakt. Zou ik een bordje maken? Ja, zo ja, van vis. Achtig. Gewoon niet een keer een goede stamppot klaarmaken ofzo. Of Alvast weer weer gevuld zijn met kots of zo van een gatverdamme. Ja, smakelijk allemaal. Ja, smakelijk. Ja. Dit kan je niet smakelijk noemen man. Ah, die sushi was heel vies man, waar hadden ze die vice? Ja, Gatsi, die was echt heel vies. Kun ja. jij niet een keer je mond houden met je rotstem? Hoezo moet ik Hoe schuisteren naar je eigen? Hé hey, jongens, jongens. Jo jongens, hé hey. Hey, kompie, doe iets. Stop! Hey. Hé, wow! Holy fuck! En wat kom jij nou weer mengen? kan het nog je paar klappen paar klappen, kan het niet. laten we een niet. meer kan man, echt. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik Gaan we hem naar de isolatie brengen nu? Oké okay, jongens, nu is het genoeg. Allemaal naar de cel toe. Nu! Wow wow wow! Rustig! Oh, je Wat? Jezus man! Rustig oh. man! Ik pak jou nog hoor! Oh. Ik pak je nog oh. Hey! Bullig jongen, echt! Jou ook nog hoor! En maupen jou ook jongen! Oh! Lopen! Ja! Ik pak jullie nog! Ik pak jullie nog! Onruststokers! Ja, maar pak jullie nog jongen! Ja! Lopen allemaal je cel in! Lopen erin! Hallo? Uw bestelling? Ah, eindelijk! En de volgende keer laat je me gewoon gaan en doe je me niet in deze cel. Dat zien we dan wel. Jongens, hopelijk vonden jullie de video tof. Ik vond hem echt fucking ziek. Echt. Ik heb er super veel werk in gestoken en er hebben ook super veel mensen aan meegeholpen. Ik wil zeker iedereen bedanken die heeft meegedaan. Figurant of een klein rolletje, iedereen super hard bedankt. Ook de mensen van Kanta die ook bij de laatste opname voor echt massaal zijn komen optreden. Bedankt, jullie zijn echt fucking helden. Dat uh, ja, ik gewoon deze serie kan voorzetten en dat er ook zoveel mensen waren tijdens de opnames. Wil je er ook zijn tijdens de opnames, join mijn Discord. De eerste link in de beschrijving. En laat ook even achter in de reacties of ik is uh, Prison Live ik moet gaan livestreamen, maar dan gewoon uh, een beetje gaan bouwen. Want um, ja, we hebben nu het vuur hier allemaal het bos in brand staat. En dat moet natuurlijk um, geüpdate worden. Want ja, het vuur blijft niet voor eeuwig op dezelfde plek en voor eeuwig aan. Dus in ieder geval jongens, als, dat, als jullie dat uh, willen zien, moet je dat zeker even achterlaten. Hopelijk kunnen we gaan voor de 40 likes, dat zou super awesome zijn. Dat doet allemaal met je vrienden, echt. Laten we zorgen dat deze uh, prison video voor mijn kanaal echt explodeert met 500 views ofzo. Dat zou echt super awesome zijn, dat zou echt uh, mij super veel motivatie geven voor meer van deze video's. Dus jongens, laat die like achter, dat zou super vet zijn. Wil je me eens een keer meedoen? Join mijn Discord. Discord. Eerst link in de beschrijving. En uh, ja, dan zie ik jullie. Joe!